In deze tweede video over GIT gaan we eens kijken hoe dat we de veranderingen kunnen zien. In de eerste video hebben we gezien hoe dat we um, versies kunnen toevoegen aan die, uh, aan die repository. Wel, in de tweede video gaan we eens kijken hoe dat we wijzigingen kunnen gaan bekijken. Wat is er juist veranderd? In Linux bestaat er een div-commando waarmee dat we de wijziging tussen twee bestanden kunnen opvragen. Wel, GIT heeft ook zo'n commando, het git-div-commando. En omdat er verschillende plaatsen zijn waar dat we informatie kunnen bewaren, zijn er ook verschillende versies van dat git-div-commando. Het gewone git-div-commando, git diff head git diff cached En um, dat zijn dus de drie. Laten we eens kijken hoe dat, dat dan juist in de praktijk in zijn werk gaat. Hè. Dus ik zit hier bij mijn uh, git-bash. En om te laten zien wat, uh, wat div eigenlijk doet, heb ik hier al direct twee bestanden gemaakt. Versie 1.txt daar zitten drie willekeurige namen in. En ik heb ook versie 2.txt. En daar zitten drie andere namen in met andere woorden. Kathleen is vervangen door Josje. Via div-commando, wat geen git-commando is, gewoon een Linux-commando, met de schakeloptie min u om dezelfde output te krijgen als degene die ik ook krijg bij, uh, bij git diff ga ik die twee bestanden eens vergelijken. Versie 1.txt en versie 2.txt. En dan zie ik hier... Dat versie 1.txt is de, de eerste versie, dat wil die mintekens zeggen, en versie 2.txt is de tweede versie. Dat minteken komt hier terug, hè. van de eerste versie vertrek ik vanaf de eerste regel en laat ik hier drie regels zien. En voor de tweede doe ik eigenlijk hetzelfde, omdat ze allebei even lang zijn natuurlijk. Nu, hier zien we dan die verschillen, en hoe moet u dat gaan interpreteren? Wel, de eerste twee regels die zijn niet gewijzigd. Daar staat niks voor, gewoon Karen en Kristel. Maar de derde regel is wel gewijzigd. De naam Kathleen is vervangen door de naam Josje. En dat wordt hier in dat div-commando getoond door de regel 3 punt Kathleen is weggedaan. En de regel 3 plus Josje is toegevoegd. Of 3 Josje is toegevoegd. Dus een wijziging wordt aangeduid met een min en een plus. Een regel weghalen zal aangeduid worden met een min. Een regel toevoegen wordt aangeduid met een plus. Dus zo werkt eigenlijk dat uh, git div-commando. Dat we, sorry, dat is gewoon een div commando. En dat kunnen we ook gaan gebruiken binnen in Git. Dat bestaat ook binnen in Git. Ik heb hier dus mijn twee bestanden. En wanneer ik de status opvraag, dan zie ik dat die twee bestanden nog niet zijn toegevoegd aan de, aan de index, aan de uh, staging area. Ik ga dat eerste bestand, versie 1.txt. Ik ga dat een keertje toevoegen aan de staging area via git add. Niet punt, maar versie 1.txt, op die manier. Wanneer ik nu de status opvraag, git status, dan zie ik dat uh, dat een nieuwe file is geworden die bij de eerstvolgende commit zal toegevoegd worden aan de, aan de repository. Ik ga mijn versie 1.txt in de working directory, dus in de directory waar ik nu zit, ga ik eens wijzigen, daar kan ik de vi-editor voor gebruiken. Zo, En ik ga hier in dit bestand die naam Kathleen eens vervangen door Josje, moet u niet kennen, maar dan gebruik ik cw voor, change word. Dan kan ik hier Josje schrijven. Ik ga uit mijn invoegentoestand via escape. En dan via dubbele punt wq schrijf ik de wijziging weg. Dus wat zit er nu in versie 1.txt? Daar zit nu dezelfde lijn als daarvoor, alleen is Kathleen nu vervangen door Josje. Wat ik wel belangrijk vind om aan te duiden, of om u te laten zien, dat is dat wanneer ik nu de status opvraag, dat er nu in feite... Drie items zijn die verschijnen in de status. We hebben hier die new file, maar we hebben ook het feit dat versie 1.txt ondertussen nog gewijzigd is. Dat is belangrijk om te onthouden: wat we doen met git add is niet een bestand in de staging area zetten, maar we zetten een wijziging in de staging area. We hebben toegevoegd of in de staging area gezet dat er een nieuwe file is bijgekomen, versie 1.txt. Maar wat nog niet in de staging area zit, dat is dat die file ondertussen ook veranderd is. Die is modified. Dus eigenlijk bent u wijzigingen aan het toevoegen aan de staging area en niet bestanden. Het was niet voldoende om git uit versie 1.txt uit te voeren om die wijziging hier, die modified, ook meteen in de staging area te zetten. Nee, het zijn wijzigingen die worden toegevoegd aan de staging area en niet bestanden. Maar dat wil dus wel zeggen dat er een verschil is tussen het bestand in mijn staging area en het bestand op mijn maar de schijf mijn working directory. En dat kan ik zien via git diff. Git diff versie 1.txt zegt mij, eigenlijk hetzelfde wat we juist gezien hebben, dat ik hier een regel gewijzigd heb. Alleen ben ik hier niet versie 1.txt aan het vergelijken met versie 2.txt, maar ben ik versie 1.txt in de staging area aan het vergelijken met versie 1.txt in de working directory. Voor de rest hebben we hier dezelfde output gekregen. Dus... Hier zien we de git-versie van dat div-commando. Goed, ik ga mijn wijziging, het feit dat die nieuwe file is toegevoegd, ga ik eens bewaren in de repository. git commit, min m, maak eerste versie, op die manier. Goed, nu heb ik dus mijn uh, nieuwe file in de repository gezet. git status, Laat mij zien dat die new file dat die weg is, hè. maar de versie op mijn harde schijf is nog steeds veranderd. Ik kan het verschil zien tussen wat in de repository zit en wat er um, aanwezig is op de, op de uh, harde schijf. Als ik hier mijn log opvraag, dan zie ik dat mijn laatste commit dat dat eigenlijk de head-commit is. En ik kan dus zeggen dat ik een verschil wil zien met de commit met de het en in dit geval dus mijn, mijn working directory, voor versie 1.txt. Ik krijg hier dezelfde output als daar juist, behalve dat nu uh, dit bestand niet meer in de staging area zit, maar in de repository. De laatste div die we nog moeten bekijken, want we hebben al gezien hoe dat we de working directory kunnen vergelijken met de staging area, hoe dat we de working directory kunnen vergelijken met de repository, nu moeten we nog de staging area vergelijken met de repository. Daarvoor ga ik mijn lokaal bestand, en git status, dat hier gewijzigd is, ga ik dat ook toevoegen aan de repository git add versie 1.txt. En zo zien we dat we nu die wijziging waarbij dat kan vervangen is door Josje, dat we die in de staging area hebben gezet, wel via git div cached, min min cached is het, kan ik zeggen, laat mij maar eens de verschillen zien. Die horen bij versie 1.txt. En ik krijg weer dezelfde output. Alleen is dit nu de versie in mijn repository. En dit is de versie in de staging area. Dus dat zijn de drie verschillende manieren hoe dat we uh, wijzigingen kunnen gaan bekijken. Er is nog een laatste manier. Ik ga mijn laatste wijziging ook eens in de repository steken. git commit min -m als eerste versie aan. Zo. Dus nu zitten de drie commits in mijn repository. En dus, dit is degene met uh, Josje. Dit is degene met Kathleen. En dit is degene waar nog niks in, uh, in, in de bestanden zat. Ik zou nu kunnen, of geïnteresseerd kunnen zijn in het verschil tussen uh, deze commit en deze commit wel via git show het, ben ik deze commit aan het vergelijken met deze commit. En ik zie hier weer mijn uh, twee bestanden opduiken. En wat staat hier weer? Wel, Kathleen is weggehaald en Josje is bijgekomen. Dus hier zien we weer versie 1.txt verwijst nu naar uh, deze commit... Versie 1.txt met een b ervoor, verwijst naar deze commit. En dat is hetgeen wat bij die twee eigenlijk veranderd is. Dus hier zien we dan de drie verschillende commando's die we kunnen gaan gebruiken. Wanneer dat we de uh, verschillen willen zien, uh, de vier commando's die we willen gaan gebruiken, wanneer we de verschillen willen zien tussen die, uh, tussen die plaatsen. Om het nog eens samen te vatten, heb ik hier mijn drie verschillende plaatsen. Ik heb de working directory, ik heb de staging area. Ik ga nu via git-add gaan vullen en ik heb mijn repository. Als ik het verschil wil zien tussen mijn uh, working directory en mijn uh, staging area, kan ik gebruik maken van, uh, van git-div en dan gewoon de naam van het bestand. Als ik het verschil wil zien tussen de working directory en de repository, dan gebruik ik git-div-head of de naam van de commit, dat is ook een mogelijkheid. Het moet niet noodzakelijk de laatste commit zijn die ik aan het bekijken ben. Ik ga een commit in de repository bekijken, maar in dit geval dus de head commit. En de laatste mogelijkheid, als ik het verschil wil zien tussen de staging area en mijn repository, gebruik ik git div min, min cached. En binnen in de repository, staan sta niet op deze slide, maar binnen in de repository gebruik ik dus git show, om dus een commit te vergelijken met zijn, met zijn parent, met zijn vorige commit. En zo kunnen we dus, inzicht krijgen in de verschillen tussen de verschillende versies binnen InGit.